Het is nog een beetje grijs, maar het regent niet. Niet te groot te pakken. Deze kunnen de bonus. ja, of de paardjes. Of paarden eigenlijk. Mascha! Oh, Mascha! Sintje. O, oh, Masha, kom eens, kom eens. Hoi. Had het droger dan gisteren? Hoi. Ja, hé, hey, Masha, kijk eens. Ja, Masha, is de zon. Oh, Masha, Sintje, kom maar, kom maar. Oh, wat een snoepert. Oh, Masha. Hé, hey, Masha. Kijk eens. Oh. Sintje. Kijk eens. Kijk eens. Oh, Masha. Oh, Masha. Kom maar. Kom maar. Hé. Hey. Hé, hey, Masha. Hé, hey, Sintje. Oh, Masha. Kom maar. Kom maar, Masha. Hé, o mascha, Sintje. Oh Masha, o Masha. Sintje. Hé.